Masha, sintje, sintje, sintje. Hey, niet zo stampen. Hey, Masha. Hey. Oh, Masha. Hey, Masha. Oh, Masha. Oh, Masha. Heb ik er toch twee? Kijk eens. Maar helemaal, Masha Sintje, niet zo trappen, niet zo trappen, niet zo trappen. Hé, hey. het grootste deel is voor Masha, natuurlijk. Hop, goed zo, Sintje. Kijk eens, Masha. Kijk eens. Hé, hey, Masha. Hey. Hey. kom maar, kom maar. Hey, sintje, Masha, oh Masha, hey Masha, kom eens, oh Masha, oh Masha, hey, goed oh, zo so Masha, hey Masha, hey, hey, hey Masha.